Thank you. Als je nou regelmatig een goede film uh, of een serie wil zien, dan uh, neem je een abonnement op Netflix of op uh, Amazon Prime. Maar als je nou als bedrijf uh, regelmatig op zoek bent naar freelancers, uh, dan neem je een abonnement op Yellow. Tenminste, dat is volgens mij in een nutshell de propositie van een on-demand platform uh, waar inmiddels meer dan 45.000 freelancers aan verbonden zijn. Ik praat met de co-founder van uh, Yellow, Lars Evers. Lars, harte welkom. Dankjewel. Ja, vat ik het dan even heel bruut samen? De, de Netflix van freelancers, zeg maar? Ja, en daarmee zijn we dus in inderdaad ook uniek in deze markt eh, is dat we gebruik maken van een abonnementsvorm in plaats van een fee-vorm wat natuurlijk eigenlijk de meeste bedrijven doen. Ja. Het eh, is dus die zeggen we pakken een deel van het uurtarief of we zetten er een vier bovenop voor uh, voor bemiddeling. Ja. En wij zeggen eigenlijk van nee wij doen dat niet. Wij ex eigenlijk exact wat je zegt. Op het moment dat je vaker iemand uh, iemand nodig hebt, dan pak je een abonnementsvorm. Dan ben je van al die fees bij jou af. En richt je je daarmee ook met name wel op een bepaalde uh, doelgroep? Op een doelgroep van bedrijven die regelmatig gebruik maken van uh, freelancers? Ja. Of zzp'ers of hoe je het ook noemt? Ja, wij noemen de freelancers, maar zzp'ers is, uh, is ja. ook goed. Uh, zakelijke dienstverlening, dus dat is eigenlijk onze, uh, hè, onze, ons segment. Ja. Uh, we richten ons op, op bedrijven die inderdaad vaker freelancers inhuren. Uh, maar daar kan je ook weer over soebatten, uh, wat is vaak. Uh, ja. Eigenlijk zeg ik, uh, het abonnementsmodel kan eigenlijk al heel goed uit... vanaf uh, drie freelancers ongeveer per jaar. Okay. Uh, maar als je uh, zegt, ik wil eenmalig eens een keer een freelancer inhuren... dan hebben we daar ook een propositie voor dat je eenmalig ja. uh, toegang krijgt. Maar dan is het dan verhoudingsgewijs dan het... wat duurder. Ja, verhoudingsgewijs. Want even voor als Nederlander, wat zijn ongeveer de tarieven... als ik als bedrijf gebruik wil maken van jullie platform? Uh, tarieven beginnen vanaf 199 euro in de maand. Ja, waar kan uh, ik dan? En eigenlijk kan voor 199 euro in de maand kan jij uh, bijna onbeperkt je freelancers inhuren. Dan kan je eigenlijk tot 12 uh, freelancers per jaar kan je inhuren. Uh, je kan onbeperkt zoeken. Uh, je hebt toegang tot 45.000, dus volledig toegang tot 45.000 freelancers. Ja. Uh, dus eigenlijk kan ieder bedrijf. He, kan daar eigenlijk al wel mee uit de voeten en kan dat per maand of moet het per jaar of hoe werkt het dan Nee, we sluiten jaren abonnementen, jaren ja. abonnementen af. ja en dan uh, en als ik dan een deal een de freelancer dan zitten jullie helemaal niet tussen ik, nee. ik heb dan gewoon rechtstreeks toegang tot een te grote assortiment aan freelancers en kan daar gewoon een deals mee sluiten ja. en afspraken ja me. eigenlijk voelt het als benaderen van je eigen netwerk alleen je netwerk is uitgebreid met 45.000 ja. goede freelancers hoe lang zijn jullie al wij zijn in 2013 ben ik samen met Noel wilson uh, dit gestart ja uh, en samen met, uh, uh, eigenlijk met z'n drieën, met nog een developer, Sanne Schaap. Uh, en we zijn uh, de afgelopen jaren zijn we, zijn we heel hard gegroeid. Oké. Okay. En uh, volledig zelf gegroeid, want er zit ook een participatie in inmiddels toch? Ja, er zit inmiddels een participatie in van uh, Mediahuis. Uh, Snap uh, ik. Die hadden ooit uh, advertentjes in kranten, maar dat werkt ja, natuurlijk niet meer. Ja, hebben ze nog steeds hoor. Maar ja, uh, ja inderdaad, moederbedrijf van uh, Telegraaf, NRC, uh, ja. onder andere. Maar ook van een aantal platforms zoals RelatiePlanet uh, en. Uh, die is in 2017, moet ik goed zeggen, uh, bij, ons, uh, bij ons ingestapt. Okay. Omdat zij ook zagen dat die freelance markt echt uh, booming ja. is en eigenlijk alleen nog maar, uh, ja. maar groter wordt. Ja. En zij wilden daar een stevige positie in vergaan. Uh, ja. En het gaf jullie ruimte om harder te schalen en te groeien? Het gaf ons ruimte om harder te schalen en te groeien. En je hebt natuurlijk een enorme kennishuis ook als het gaat om marketing communicatie. Ja. Uh, waar, we, waar we destijds ook heel erg nou ja, zijn. het werkt. Want ik we hadden het net even in het voorgesprek over. Want ik, ik zoek iemand nu en ik ja. ging zoeken en hoppakee Eerste resultaat zaten jullie meteen tussen mijn goed, ogen. Goed. Dus. Nou, complimenten aan onze marketing. Ja, achterin, ja, dat echt, was, ja, dat was echt ja. toevallig. Nee, nee, nee, dat is niet toevallig bij Epsis. We hoe, hoe, hoe laat dus, ze er zijn ook partijen die niet zo blij zijn, oftewel, hoe ziet het? Uh, laten we de markt eens dus even schetsen. Het landschap, hoe, ja. het landschap: hoe ziet het? Nou, ik eruit? denk dat de intermediairs ons wel een luis in de pels vinden. We snoepen natuurlijk en terecht heel veel van hun markt af. Ja. Uh, wat we zien is dat um, uh, we ook wat veel meer grotere partijen nu uh, aan ons weten te binden. Uh, dus denk aan de nationaal Nederlanders uh, uh, van, van deze wereld, T-Mobile, Rijksuniversiteit Groningen, dat ja. soort partijen, die echt regelmatig inhuren, maar niet alleen het platform gebruiken voor die 45.000 freelancers, maar ook binnen ons platform hun eigen freelance pool opbouwen. Dus het is niet alleen zoeken en vinden, maar ook eigenlijk binden van, van ah, freelancers. Okay. Wat ze doen. Want dan deden ze eerst vaak zelf, dat het grote organisaties. Ja, doen. dat deden ze of zelf of niet. Of het waren Excel-lijstjes of het was her en der hè, versnipperd. En wat ze eigenlijk met ons, uh, ons platform doen, is dat eigenlijk bundelen. Uh, waarbij ons platform dat heel mooi uh, uh, eigenlijk ook beheert. Dus die beheert die pool, die, die communiceert met freelancers over beschikbaarheid en, en, en over het aanpassen van hun profielen en dergelijke. En daardoor hebben ze eigenlijk altijd een up-to-date... Bestand van de mensen die al voor, zich hebben voor hun hebben gewerkt en waar ze tevreden over zijn. Maar daarnaast natuurlijk ook nog die duizenden andere freelancers waar ze eigenlijk hun eigen netwerk ook weer mee kunnen challengen en kunnen kijken van hebben we echt wel het beste te pakken nu. Wat grappig. He. En um, uh, zit er een soort ratingachtig uh, systeem ook in verwerkt? Zeg maar? Nee, er zitten geen ratings in verwerkt. Er zit wel een feedback tool in. Ik geloof zelf niet zo in sterretjes uh, op mensen, want uh, ik ja. kan heel goed met jou samenwerken en misschien met iemand anders wat minder. Ja, ben ik dan goed of ben ik dan slecht? Hè? Ja. Uh, wat we wel hebben, is dat we profielen verrijken met feedback: van nou, hoe is de samenwerking bevallen, uh, hoe typeer je iemand, dus een aantal karaktereigenschappen. Dus dat, ja. doen we, dan, dat doen we dan weer wel. Een soort review-achtige. Ja, een soort review-achtige. En dat kunnen opdrachtgevers toeneem. nalaten. Ja, ja okay. dat doet men dan ook actief. Ja. ja. Ja, okay. dus we zien, we zien daar steeds meer gebruik van maken. En ook freelancers vragen daar actief om. Ja. Want uh, ja, hoe, hoe beter jouw profiel en hoe meer die verrijkt ja. wordt met zulke soort data... Uh, des te prettiger is het ook voor nieuwe mensen om jou te kunnen benaderen. Ja, en word je dan ook beter... Uh, laten we even verduidelijken. wat voor soort freelancers zitten er in? Je noemt uh, opdrachtgever zakelijke dienstverlening. Wat voor ja. type freelancers kan ik daar vinden? Nou, dat is eigenlijk ook freelancers zakelijke dienstverlening. En dan ja. kan je denken aan developers, marketeers... HR professionals, finance professionals, sales professionals, juristen, eigenlijk iedereen die, die in, in vakgebieden zit rondom de zakelijke dienstverlening kan je, kan je bij ons vinden. Zijn dat uh, meer jonge mensen of, zijn, of maakt dat niet uit? Is het alle leeftijden? Wat zit er allemaal in? Het is heel divers. Uh, wij, uh, ik denk dat als je leeftijden kijkt, dat wij heel sterk zijn zo tussen de uh, eigenlijk 25 en 55 He, daar uh, ja. daar daar zit het eigenlijk wel wel heel erg tussen. Ze zijn allemaal wel bijna allemaal HBO WO uh, opgeleid. Dus, cool. uh, maar dat selecteer je niet op? We selecteren er niet op. Nee. Um, uh, dus dus dat is eigenlijk uh, eigenlijk de doelgroep. Uh, man vrouw is eigenlijk ook het uh, ook hetzelfde en ja. ze komen uit uh, ja, eigenlijk uit uit heel het land. Hey en um, uh, is het zo dat als men actief feedback verzamelt uh, uh, dat men ook beter gevonden wordt zeg maar? Nee. Nee, dus wij wij belonen dat bewust niet. Maar iemand staat boven. Ja, ik ben er nooit op geweest. Ja. Maar iemand staat bovenaan natuurlijk. Op basis van relevantie. Dus wat we wel belonen. Dat zei Google ook. Wat zeg je? Dat zijn Google ook. Dat zijn Google maar ook. Wat, ja. Maar wat is dan? Wat, wat bepaalt de relevantie dan? Uh, als je zoekwoorden in uh, in tikt. Ja. Uh, we hebben natuurlijk hele slimme software erachter zitten die die die die uh, eigenlijk al die CV's zeg maar uh, ja. doorgrondt. En hoe meer relevantie. Uh, ons systeem vindt op het zoekwoord wat jij intikt, des te hoger kom jij, uh, kom jij te staan. Ja. Uh, we hebben ook geen verdienmodel of iets dergelijks aan freelancers... of anders dan uh, deze abonnementsvier. Ja. Eigenlijk speciaal hierom. Ik geloof ja, er niet in dat een freelancer een premium pakket kan kopen... Nee, en, en daar bovenaan staat. Uh, ja, want, daar want dan ga jij, jij als opdrachtgever niet meer de beste vinden... maar nee. degene die mij het meeste betaalt. En ja. dan krijg je perverse prikkels. Ja. Dus uh, het is echt op basis van, van relevantie. En ja, als je een heel goed cv, een heel volledig cv aanlevert... Ja, zal jij automatisch wat hoger, hè, op het moment dat de relevantie is... Ja, als er meer tekst is. Want kun je multimediaal ja. presenteren? Of alleen maar met een tekstje? Of hoe kun je presenteren? Nee, wat, wat we eigenlijk het meeste zien... Je kan bij ons drie dingen doen. Je kan of zelf het cv aanmaken in onze applicatie. Ja. Dat doet bijna niemand, omdat bijna iedereen eigenlijk al een cv heeft. Ja. Vooral freelancers. Uh, je kan of een, uh, je LinkedIn-profiel zeggen van nou, ga, laat die op. Ja. Um, of je kan je cv toevoegen. Uh, en wat wij bij die laatste twee gevallen doen zowel bij LinkedIn als bij je eigen cv, is dat wij die, zelfs nog handmatig, uh, omzetten naar een yellow profiel. Um, uh, zodat eigenlijk iedereen hetzelfde soort profiel krijgt en ook de opdrachtgevers dezelfde soort profielen krijgen te zien. Uh -huh. Zodat je uh, heel goed uh, daarop, komt, uh, daarop kunt selecteren en kunt, uh, kunt vergelijken. En wat we verder doen is die cv's aanvullen met tags en met labels... Waardoor je ook veel makkelijker door bepaalde cv's kunt, uh, kunt scrollen en kunt vergelijken. Ja, ja. Want de een noemt het PNO, de ander noemt het HRM, de ja. ander noemt het uh, personeelszaken. Ja. En door middel van, van labels kunnen we zeg maar nog beter die relevantie, uh, relevantie laten zien. Okay, en maar je kan ook uh, zeg maar, video's toevoegen, maar dat zijn dan gewoon linkjes? Je, of een ja, dat of je kan inderdaad linkjes toevoegen, ja. uh, portfolio's toevoegen. Ja. Maar wat we eigenlijk het meeste zien, en daar ben ik wel blij mee, is dat heel veel mensen hun cv uh, eigenlijk downloaden. Of uploaden moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ja. En waarom is als ik uh, je LinkedIn-profiel zou bekijken en ik vergelijk dat met een cv, uh, dan staat in een cv echt veel meer data, ja. hè, relevante data, dan op uh, menig LinkedIn-profiel. Wat toch maar een beetje karig uh, vaak, ja. vaak is, waar de hoofdlijn wel op staat. Ja, ja, ja. Dus uh, voor de goede match vind ik, het, uh, vind ik het wel prettig dat heel veel mensen daarvoor kiezen. Er is dus heel veel te doen natuurlijk hè, over selectie en het vinden van mensen. In de zin van als je een bepaalde naam hebt, dan heb je al een achterstand. Uh, als ja. je met foto's werkt, hoe mensen eruit zien. Hoe gaan jullie ja. daarmee om? Nou Wij uh, vragen wel iedereen om een profielfoto uh, uh, te uploaden. Mm -hmm. Omdat je uh, ook gewoon uh, op het moment dat je, uh, dat je ergens connectie wil maken, is het wel prettig om, uh, om ook ja. gewoon iemand te zien. Ja. Um, als je kijkt naar, naar profilering, of etnisch profilering of, of, of dat mm -hmm. soort zaken, hebben we er eigenlijk... Uh, nooit uh, mee te maken gehad. Mm. Uh, we laten wel voornamen zien in het begin, achternamen niet. Okay. Uh, maar eigenlijk speelt het uh, speelt het, uh, helemaal nog niet bij ons. Ik heb okay. er nog nooit iets of iemand over gehoord. Ja. Hey, je zegt net dat we een luizende pels voor de intermediairs. Uh, ben je alleen een luizende pels of ben je echt een concrete bedreiging voor ze? Nou, ik denk uh, dat we wel een concrete bedreiging uh, aan het worden zijn. Uh, wat je ziet is dat de markt is die veelal nog wel uh, gedomineerd wordt door, uh, door hele grote, uh, grote partijen. Mm -hmm. uh, wat we ook zien is dat de processen en de procedures uh, ook afgestemd zijn... Bij, met name bij grote corporates en bij gemeentes. Uh, op uh, uh, eigenlijk een uh, uurtje plus opslag, om maar even ja. zo te zeggen. Uh, maar wat we wel zien is dat heel veel van dit soort partijen nu aan het nadenken zijn van... hé, hey, kan het niet anders? Kan ik geen betere mensen vinden door andere kanalen in te schakelen? Kan het niet goedkoper? Kan het niet sneller? Kan het niet makkelijker? Mm -hmm. uh, en daarvoor zie je ook steeds meer ook grotere partijen je naar ons toe komen. Ja, en ja. dat is natuurlijk ja, eigenlijk uh, traditioneel ook het gebied waar, uh, waar die intermediairs heel sterk. In ja, want als ik full skill ik ben gewoon een grote hut, ik ben team mobile en ik wil gewoon vet intensief gebruik maken van je ja. platform. Wat betaal ik dan? Ja, dat is heel verschillend. Maar dan denk wat? je, moet dan dan. Maar dan dan... ben je een stuk goedkoper dan een intermediair? Ja, veel goedkoper. Ja. Het lijkt zo. Zeg ik, ik denk als jij, uh, dan ga ik even. Als je tien mensen inhuurt normaal via een intermediair ja. uh, en je doet dat voor uh, en die uh, voor vier maanden per uh, per persoon fulltime, ja. uh, nou dan dan uh, dan heb je het dan makkelijk uh, makkelijk ja, eruit. Ja, ja, ja. Dus het gaat echt zo snel. Ja, vergelijk het inderdaad met het huren van een film. Ja. Ja, vroeger waarbij betaalde je betaalt even... je 7 euro voor een film huren, denk ja, ik. Uh, of je betaal je 15 is. euro voor een hele maand, dan kun je alles. Ja. Kun je alles maar ja. dat soort verschillen hebben we het over. Dat bij je wel een bedreiging. Ja, ja, ja nou om even een voorbeeld te geven. We hebben uh, ooit eens uh, voor een organisatie die 25 mensen inhuurde. Hm. Uh, uh, die heeft berekend dat ze in een jaar tijd meer dan 2 ton bespaarde door gebruik te maken van Yellow. Hm. Dan krijg je een beetje een beeld. Om snel hoe dat het het kan gaan. Ja. Ja. Hey, er zijn wel wat concurrenten die zich hetzelfde gedragen als jou. Hè. Ik zag in Nederland, zag ik, wat is het, freelance.nl of zo? Ja. Zag er iets minder hip uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, jullie hebben ook internationale ambities. Wat ja. is jullie uh, ambitie? Is het een buy-and-build-strategie of uh, ideaal bruidje optuigen? Wat, wat zijn jullie plannen? Wat nee, mee? we willen uh, gewoon eigenlijk de, de marktleider worden in Nederland, uh, België. We zijn ook in Ierland ja, uh, actief. Ja. Uh, dus we willen echt wel de grootste, de grootste worden. Um, we willen dat eigenlijk gewoon doen door, uh, door onze belofte waar te blijven maken. Dus door een hele hoge klanttevredenheid uh, uh, yeah. uh, uh, te blijven houden. Uh, en dat is best moeilijk hè. als je groeit, uh, groei en kwaliteit blijven leveren is, mm -hmm. uh, is, is, uh, is lastig. Het lukt ons gelukkig hartstikke goed. Mm -hmm. um, en samen met, uh, met natuurlijk Mediahuis, die, die er ook achter staat, uh, willen we eigenlijk binnen... Binnen nu en, uh, en een jaar of uh, vier uh -huh. uh, willen we echt, echt wel de grootste uh, zijn in, uh, sowieso in Nederland, maar, uh, maar ook uh, in de landen waar we dan actief zijn. En waarom Ierland? Ierland is, uh, is mede uh, geïnitieerd door Mediahuis, die de grote krant in, in Ierland kocht. Ja. En wat ze dan eigenlijk gaan doen is kijken van hoe ziet die markt in Ierland eruit en welke uh -huh. zaken zijn er nog meer interessant om hier te introduceren. Er zijn eigenlijk twee zaken geweest. Dus één, de woningmarkt is daar uh, interessant, dus er is ook een label uh, vanuit Mediahuis meegegaan die de woningmarkt uh, ja. uh, daar kan veroveren. En ze hebben gevraagd van joh, zouden we hier ook uh, yellow kunnen introduceren? Want ja, die freelance markt hier in, in Ierland. Maar later denk ik ook uh, dat we een klein stukje opschuiven. Ja, uh, als je toch op dat is, eiland rondhangt. Als je daar toch rondhangt, ja. um, uh, is hier ook gewoon echt groeiende. En, en iedereen ziet... Dat, uh, dat die freelance markt gewoon hier is om te blijven. En dat die ja. alleen nog maar sterker wordt. En dat ja. we alleen nog maar eigenlijk anders gaan werken. Ja. Uh, en uh, uh, we willen daar dus ook een stevige positie hebben. En één ding nog wat ik wil weten, je hebt over kwaliteit. Um, en die hangt natuurlijk ook sterk. En klanttevredenheid, die hangt ja. ook sterk af van de kwaliteit van de freelancers natuurlijk. Ook, Doen ja. jullie een soort van selectie aan de poort Of is het gewoon als ik als. Ik mag me gewoon aanmelden en het ja. boeit me niet of ik slecht ben of goed ben? Of Nee, in principe mag iedereen zich aanmelden. Uh, waar we wel heel erg streng op, uh, op zijn, is dat je alleen bij ons zichtbaar wordt als je een compleet profiel hebt. Ja. Uh, dat betekent dat je en je indicatie van de U-tarief geeft uh, en een volledig cv hebt en foto uh, uh, hebt. En, uh, dus eigenlijk alle gegevens moet je in, uh, ingevuld hebben. Dat is al wezenlijk anders dan bij elk ander platform. Ja. Uh, wat we uh, eigenlijk ook hebben is dat je op drie manieren bij ons eigenlijk binnen kan komen als freelancer. Eén is wat je net zegt door jezelf aan te melden. Maar wat het meeste gebeurt is dat het freelancers komen op uitnodiging van bedrijven die hun freelance pool aan het opbouwen zijn. Mm -hmm. uh, dan, en wat doe je dan? Dan nodig je de freelancers uit waar je tevreden over bent. Um, dus we merken uh, dat dat eigenlijk al een soort van kwaliteitsborging ja. um, uh, is. En de derde, uh, die ook heel goed werkt, is dat goede freelancers goede freelancers kennen. En op het moment dat je een prettig platform bent, ja, dat, dat ze elkaar gaan enthousiasmeren van hey, heb je je al ingeschreven op Yellow? Nee, nou moet je eens, uh, moet je eens doen. Mm. Uh, en, en daarvan merken we ook dat het kwalitatief vaak hele goede freelancers zijn. Dus het is niet iets waar wij actief... Uh, eigenlijk heel erg op sturen. Nee. Maar uh, uit onderzoeken met onze klanten blijkt dat ze eigenlijk een paar dingen... eigenlijk drie zaken bij ons heel belangrijk vinden en dus heel fijn vinden. Is dat het heel snel gaat, dat het heel makkelijk is... en dat de kwaliteit inderdaad van de platform, maar ook van de freelancers heel hoog is. Ja, het past in deze tijd, denk ik. Hè? Bijna een, een zo neutraal mogelijk. Jullie faciliteren echt een marktplaats. Ja. Uh, dat, is, dat is feitelijk wat je doet. Dat in een heel makkelijk model. Ja, en, en wat je uh, nog wel eens zag is dat met name de grote corporates ook probeerden om zelf zo'n marktplaats ja. uh, in, lucht, uh, in de lucht te brengen en te houden. Nou ja, in de lucht brengen uh, lukte ze nog wel, al ja. hebben ze daar heel veel geld voor moeten betalen. Ja. Maar als je vanuit de freelance perspectief kijkt, je wil niet op elk uh, platform je, je dingetje bij gaan houden. Nee. Het is veel makkelijker om dat op één plek te doen. Nou, LinkedIn is wat dat betreft natuurlijk ook gewoon een, een, een mooie plek die dat faciliteert. Mm -hmm. uh, maar als je als freelancer bent en je kan op een plek waar specifiek freelancers gezocht worden en gevonden worden... Ja dat ook doen en je doet dat voor meer dan 3000 bedrijven, ja dan is het natuurlijk prima. Hey, je hebt tot slot diverse achtergrond, dus maar voorlopig vermaak je nog wel, denk ik zo, met Yellow. Of, ja, want, we want, ons, want, uh... want, Wat is jouw specifieke rol? Mijn rol is uh, dat ik uh, eigenlijk verantwoordelijk ben voor de tak Nederland. Ja. Uh, en uh, Noel doet, uh, doet meer uh, buitenland, doet finance, uh, doet doet partnerships, de mm -hmm. uh, diverse partnerships die we die we sluiten. Uh, dus mijn rol is eigenlijk samen met, uh, met een team van inmiddels meer dan 30 uh, hele enthousiaste goede mensen om, uh, om Nederland uh, nog, uh, nog mooier en nog groter te krijgen. Mm. En uiteindelijk, hè, want we hadden het net over waar wil je naartoe. Yeah. We hebben gewoon echt uh, onze b-hack, onze, yeah. onze, uh, uh, onze, uh, onze goal. Big hairy goal, yeah. ja. Ja, is, uh, is eigenlijk om in 2025 ik, moet gewoon ieder bedrijf in staat zijn om zelf binnen één minuut de juiste freelance te kunnen vinden. Mm. Nou, dat is natuurlijk best een, uh, best een uitdaging. Daar zijn we, zijn we nog niet, maar wat we wel kunnen, al kunnen zeggen bijvoorbeeld is dat uh, 94% van de mensen binnen 24 uur drie goede freelancers uh, uh, aan het spreken is. We weten dat meer dan 80% die mensen dan daadwerkelijk ook in gaan huren. Dus we, we zitten echt al, en ja. maken daar echt hele mooie stappen in. Ja. En, uh, nou ja, dat, uh, daar zit nog voldoende uitdaging in. Ik wens je daar heel veel succes uh, mee. Uh, dank je wel dat je mijn gast wilde zijn, Lars. Ja, dank je wel En uh, dank je wel uh, voor het kijken en luisteren wellicht naar weer een, uh, een super interessante ondernemerscase. Nou ja, ben je freelancer? Dat zou ik bijna zeggen, ga eens kijken kijkje nemen. Want het kost je, ni kost je niks, hè? Nee, het kost je niks als freelancer. Hey. En kijkje nemen als opdrachtgever kost je ook nog niks, Ik nee, kost je ook helemaal nee, niks. Nee, nee. Dus nou, bij deze de uitnodiging nee. namens Yellow. En dank je wel voor het kijken. Wil je meer ondernemersvideo's zien, blijf dan even hangen. Twee nieuwe video's in een minute. Voor nu, dankjewel. Hoi.